We zijn vandaag in Heemskerk in Sportal de Waterakkers bij de Walking Handbal van DSS. Walking Handbal is een laagdrempelige vorm van handbal voor mensen 55 plus. Als die grens natuurlijk niet heel hard. Gaat erom dat het een makkelijke manier is waar iedereen aan kan meedoen. Ik bouw het altijd op met een warming up, een beetje spel, een beetje, nou alle spieren die bij ouder worden toch wat strammer zijn om die een beetje op te warmen en we eindigen altijd met met het spel ja, het is voor de lijn je bent toch bezig je merkt gewoon dat je lekker lichamelijk bezig bent en dat is gewoon goed voor voor alles vanuit de zorg met name hier in Eemskerk bijvoorbeeld de fysiotherapie ja, die merken dat mensen komen met een klacht op een gegeven moment zijn ze klaar met Zeg maar. Uh, maar moeten ze in beweging blijven. En dan is het mooi dat de sport daar de aanvulling op kan zijn. Dus mensen door kunnen sturen en door kunnen blijven bewegen. Op een manier die bij ze aansluit en die ze leuk vinden. En dat is gewoon heel belangrijk. Handbal is een spelletje wat, uh, wat voor iedereen gewoon leuk is. En uh, of je het nou gedaan hebt, gehandbald of niet, dat maakt helemaal niet uit. Want uh, er zijn ook bij, bij de groep die nu bezig is, zijn er ook een paar bij die nooit gehandbald hebben. Maar het is lichamelijk, ben je lekker bezig. Verder uh, is er ook uh, tijd voor een geintje en, en een praatje. Dus sociaal is het ook gewoon vreselijk leuk. En uh, het is nog goed voor de, voor de gezondheid ook. Je blijft licht uh, een uurtje in de week uh, bezig. En dat is toch minimaal wat je, wat je moet doen. Dus vandaar dat het, uh, iedereen aanraadt om, uh, om iets te gaan doen.